Artificiële intelligentie lost al wat zaken voor ons op. Bijvoorbeeld een spamfilter. Of het herkennen van ziektes op scans. Of apps waarmee je de weg vindt. Met het project Amai willen we nog meer van die slimme oplossingen vinden. Maar elke slimme oplossing begint met een simpele vraag. En daar hebben we jou voor nodig. Amai? Inderdaad. We zoeken dus vragen waar jij van wakker ligt. In de thema's klimaat en milieu, gezondheid, mobiliteit en werk. Simpele vragen waar AI een oplossing voor kan bieden. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik ook vogels stellen als ik niet in de buurt ben? Voilà, dat wordt dan een AI-vogelherkenner. Jouw vraag of idee deel je op Amai.vlaanderen. Over die vragen houden we kampvuursessies met burgers en experts. We stellen de vragen scherp en kijken hoe we elkaar kunnen helpen om samen naar een oplossing te komen. Een jury kiest de beste vragen. Vervolgens worden er teams gevormd. In elk team zit bijvoorbeeld een AI-bedrijfje, een burgerorganisatie, zoals een doen en een onderzoeksinstelling. Samen maken die een plan om zo'n vraag op te lossen. En voor dat plan vragen ze geld. Een jury kiest vier plannen uit. Die worden gefinancierd en vervolgens echt gemaakt. En zo gaan we dus echt van een simpele vraag naar een slimme oplossing. mij? Inderdaad. En voor meer informatie, kijk je op amai.vlaanderen. Amai? .vlaanderen. amai.